Goedendag. Sean van ProTech. We gaan het hebben over robotvoetbal XL. Dat betekent dat we het groter hebben gemaakt, dus in de aula bij ons. En we hebben het afgepakt met tafels. En die tafels, uh, die zet je op de zijkant neer, zodat ze niet al langs kunnen. Uh, we hebben een paar doeltjes, die eigenlijk normaal gesproken gebruikt bij gym. En een uh, balletje in het midden, Des Robot, accessoires erop. En uh, 2 tegen 2 of 1 tegen één. Uh, iedereen kan kijken. Uh, het is leuk om met de controle dat uh, zo te doen. Die zit trouwens gewoon bij de app van Dash Robot. En op die manier leer je een beetje omgaan met besturen van robots. Maar wat natuurlijk leuker is, is je het uiteindelijk uitbouwt tot vrije trappen. Dat je daar programma's voor moet gaan schrijven en dat allemaal. Dus het begint hier bij robotvoetbal. het uiteindelijk bij vrije trappen het programmeren.